Onze kwaliteit en service spreken voor zich. We hebben daarvoor geen marketing nodig. Dat is een repliek als het gaat om videomarketing voor industriële bedrijven die ik vaak hoor. En uiteraard zijn beide factoren van hyperbelang om als producent van goederen te kunnen groeien. Maar de tijd is er wel veranderd. Ons mediagebruik is veranderd. En aankopers zijn uiteindelijk ook mensen. We spreken daarom niet graag over B2B of B2C, maar over B2H, oftewel Business to Human. En mensen blijven mensen, ook in het opnemen van boodschappen. Want vergis je niet, jouw concurrent is wel bezig met hun marketing en videostrategie. En ze hebben ook goede producten en een sterk ontwikkelde klantenservice. En wat gebeurt er wanneer je markt wel over hun goede producten hoort en niet over de jouwe? We geven enkele cijfers over de impact die video kan hebben op jouw merk. 1. Er wordt dagelijks 500 miljoen uur video op YouTube bekeken. 2. Elke dag kijken meer dan 500 miljoen mensen video op Facebook. 3. 87% van online marketeers gebruiken video in hun marketingmix. 4. Videomarketeers krijgen jaarlijks 66% meer goede leads. 5. Marketeers die video gebruiken zien hun omzet 49% sneller groeien dan zij die dat niet doen. Video inzetten is daarom een goed idee. Er zijn verschillende doelen die een industrieel bedrijf kan behalen door video te laten maken. We geven ze graag een overzicht met enkele concrete video-ideeën erbij. Een eerste belangrijke reden is het verhogen van je omzet. Door nieuwe klanten te vinden, maar ook om je bestaande klantenportefeuille te activeren met je nieuwe producten. Zo blijft jouw merk vers in het geheugen van je klant. Video maakt dan ook het werk van je salesteam een stuk gemakkelijker door een duidelijke en engagerende boodschap uit te dragen of door je technische, complexe product duidelijk uit te leggen aan je prospect. Hier volgen enkele voorbeelden van video's die worden ingezet om de omzet te boosten. Een Promotion Value video. Een korte, krachtige video die vooral de meerwaarde van je bedrijf of je product in de kijker zet. Speel er vooral in op emotie. Op het gevoel dat bij jouw organisatie hoort. Ga dus zeker niet te technisch. Je zet deze video het beste in op sociale media en in advertenties. Misschien zelfs in een televisiecampagne. Je kan ook een fabrieksrondleiding laten maken. Niet al je potentiële partners hebben zin om een reis te maken om je infrastructuur te gaan bekijken. En waarschijnlijk heb je zelf ook andere dingen te doen dan een delegatie ontvangen. Met een video die de ins en outs van je fabriek of je faciliteiten met tekst en uitleg uit de doeken doet, bespaar je een hoop tijd en geld. Stuur ze per mail op naar je prospect. Heb je al een explainer video of een, aan een explanation gedacht? Leg uit wat voor goeds jouw product brengt, maar leg ook uit hoe dat precies komt. Daardoor verhoog je drastisch het vertrouwen bij je kijker. Vergeet op het einde niet om een duidelijke call-to-action te voorzien zoals Probeer het nu uit! Plaats deze video op je website, zodat een zoekrobot het gemakkelijk kan vinden. Zet het ook in als advertentie specifiek naar leads die al op je website zijn geweest. Een sure hit zijn de testimonial video's. Je prospect is overtuigd van de waarde van je product, maar twijfelt nog om de juiste leverancier te kiezen. Laat dan jouw tevreden klanten aan het woord. Vergeet niet dat mensen vooral kopen van andere mensen. Een videotestimonial wordt als veel meer geloofwaardig ervaren dan enkel een uitgeschreven getuigenis. Zet deze in op sociale media en in advertenties specifiek gericht naar jouw doelgroep. Je kan video ook gebruiken om je klantendienst te ontlasten. Krijgt jouw klantendienst vaak dezelfde vragen voorgeschoteld? Voorzien dan een FAQ-pagina op je website en leid je bezoekers eerst hier naartoe. Voorzien ook grafisch materiaal in je antwoorden om zo concreet en effectief te kunnen maken. En dan kunnen zoveel mogelijk mensen de informatie makkelijker verwerken. Korte uitlegvideo's helpen hier ook enorm. Toon concreet hoe men een bepaald probleem moet oplossen. Begin ook telkens met een titel en beeld waar de vraag en of de oplossing duidelijk leesbaar op staat. Beantwoord slechts één vraag per video. Maak indien nodig meerdere deelvideo's, waardoor de bezoeker makkelijk kan zoeken naar het antwoord dat hij of zij zoekt. Video is ook een belangrijke tool om opleidingen mee te geven. Een technische functie invullen wordt steeds moeilijker. Mensen opleiden zal meer en meer de sleutel van succes zijn voor de industriële sector. Video inzetten voor opleidingen verhoogt niet alleen de betrokkenheid en de kennisoverdracht van de cursisten, maar het is ook kostenbesparend. Video voor opleidingen is een belangrijke tool voor de opleiders zelf. Wissel daarom bij een instructiefase presenteren af met een video in je presentatie om je publiek betrokken te houden. Maak de video na de opleiding online beschikbaar, zodat cursisten het kunnen herbekijken. Dubbele winst dus. HSE of een health and safety omgeving kan je ook ondersteunen met video. We willen allemaal het beste voor onze medewerkers. Dat ze gezond zijn, fysiek en mentaal, en dat zorgt ook voor betere resultaten. En uiteraard willen we ook een werkvloer zonder ongevallen, zowel met medewerkers als met bezoekers. Een veiligheidsvideo afspelen aan de receptie en in de wandelgangen laten afspelen kan heel veel leed voorkomen. Gebruik een aangepaste versie tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers. Check je bezoekers vooraf in, stuur de video in de bevestigingsmail zodat men die op voorhand al kan bekijken. Zo zullen bezoekers de regels beter onthouden. Met video kan je ook je concurrentie voortblijven. Marketing is belangrijk, ook met een fantastisch product. Je omzet mag dan nu wel groeien, maar die groei moet in de toekomst ook worden verzekerd. Marketing heeft een bepaalde tijd nodig om te vertalen naar resultaten en een groei in cijfers. Als je wacht tot de groei begint te stagneren, dan ben je eigenlijk al te laat. Communiceer dus nu al. Zet ook video in. Geef regelmatig updates over je innovaties, de nieuwe samenwerkingen, nieuwe producten en diensten. Geef ook regelmatig een kijkje achter de schermen. Laat het gezicht van je organisatie zien om vertrouwen te wekken en dus je merk beter te verankeren in de geest en het hart van je klanten. Ben je er al even van overtuigd om video in te zetten voor jouw fabriek, maar je weet niet goed hoe het toe te passen op jouw sector? Laat het ons dan weten en we komen graag met jou sparren om tot concrete ideeën te komen. Of schrijf je in voor onze videomarketing workshop waar we je leren zelf een eigen funnel op te bouwen met video.